Goed zo, Joyce. Hé, hey, Joyce. Dat smaakt goed. Hé, hey, Blackjack. oh Blackjack. Hé. Hey. Oh, jullie eten allemaal heel netjes. Super netjes. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Annabel. Hé. Hey. Hé hey Annabel, je hebt een vies oog aan de bel?